Welkom bij het zesde fonologiecollege alweer. Uh, de, de, de vorige keren zijn we heel klein begonnen bij de allerkleinste samenstellende uh, deeltjes van menselijke taal, van de klankkant in ieder geval van menselijke taal. Het kenmerk, die kenmerken zijn gegroepeerd in, in, in klinkers en medeklinkers die samen segmenten heten. Vandaag gaan we het iets hoger opzoeken. We kijken naar iets grotere groepen. Die groepen heten wel lettergrepen, maar omdat die term erg geassocieerd wordt natuurlijk met, met letters, met afbreekstreepjes en dat soort dingen, worden ze door uh, sommige Nederlandse fonologen ook wel syllaben genoemd. sluit ook bovendien beter aan bij de internationale term, de Engelse term, namelijk syllables. Uh, ik, ik probeer een te zeggen, maar ik zeg ook vaak lettergrepen, ik gebruik die termen uh, door elkaar, eerlijk gezegd. Die lettergrepen zijn desalniettemin misschien wel het allerreëelste. het is in ieder geval het allermakkelijkste aan te tonen dat die een grote realiteit hebben in de taal. Eigenlijk misschien zelfs nog wel meer dan individuele klinkers en medeklinkers om klinkers en medeklinkers van elkaar te kunnen onderscheiden, moet je eigenlijk meestal al kunnen schrijven. Kleine kinderen die nog niet kunnen schrijven, kleuters, die, die, die horen dat nog niet, die horen dat nog moeilijk. En zelfs als volwassenen, zelfs als geletterde volwassenen, die dus al heeft leren lezen en schrijven, die al letters heeft geleerd, is in zekere zin aantoonbaar de, de syllabe meer aan de oppervlakte dan de individuele klinkers en medeklinkers? Hoeveel lettergrepen heeft encyclopedie? Oké, okay. hoeveel individuele klanken heeft het woord krant? Nou, het antwoord op die twee vragen is hetzelfde. Maar een analfabeet die helemaal niet kan lezen of schrijven of een klein kind... Weet het antwoord op die tweede vraag niet en ook wij, die hopelijk wel kunnen lezen en schrijven, vinden het antwoord op die eerste vraag nog steeds makkelijker. Encyclopedie, dat tel je in zekere zin op je hand. Krant, kr dat tel je veel moeilijker op je hand. Daar moet je eigenlijk het woord in geschreven vorm, denk ik, bijna voor je zien om dat goed uh, te kunnen. Dit geldt voor alle talen, bovendien. Dus in alle talen die bestudeerd zijn, zijn syllaben voorhanden. Kunnen mensen syllaben tellen? De grenzen precies, de precieze grenzen liggen tussen syllaben is wat moeilijker. Waar ligt precies de grens in appel? Dat bestaat er twee syllaben, maar is dat nu appel of appel of appel? Dat is een een kwestie van spellingconventie, maar in de gewone gesproken taal wat moeilijker uh, te horen. Maar dat appel twee lettergrepen heeft, dat, dat leidt eigenlijk geen twijfel. Is ook voor mensen die Nederlands als vreemde taal leren niet het allermoeilijkste aspect van het Nederlands. Enzovoort. Er is heel veel evidentie in talen van de wereld dat, uh, dat syllaben een belangrijke rol spelen. Eén een soort evidentie is poëtische evidentie. Kijk naar dit gedicht, een gedicht uit de Servo-Kroatische traditie, uit de mondelingen-traditie. Een, een, een traditie die heel lang puur mondeling is overgedragen, die helemaal niet per se werd uitgeschreven, maar waarin iedere regel een vast aantal lettergrepen telt. Namelijk tien. In een de groot deel van Europa, met name in het zuiden van Europa, vinden we dat soort vormen. In Italiaans zijn het elf uh, lettergrepen In het Frans zijn het meestal tien of soms twaalf uh, lettergrepen. In deze Kroatische traditie zijn het er dus tien. Iedere regel heeft tien lettergrepen en waar je dus naar in de Italiaanse en Franse traditie kunt zeggen, dat zijn inmiddels een zeer geleerde traditie, daar leer je over het algemeen voor schrijven, is het zelfs in mondelingen tradities iets waar mensen gevoel voor kunnen ontwikkelen, Zelfs als ze niet kunnen lezen en schrijven. En dat is in ieder geval een soort evidentie voor die uh, lettergreep. En we gaan zien dat er allerlei soorten van evidentie zijn voor de lettergreep. En eigenlijk voor twee eigenschappen van die lettergreep. Namelijk in de eerste plaats dat het groepjes zijn, constituenten, groepjes van klanken, van over het algemeen een klinker met een aantal medeklinkers ervoor en eventueel een aantal medeklinkers erna. En dat tweede is dat die klinker een belangrijkere rol speelt, of soms ook een bepaalde medeklinker. Lopen, daar is oostelijk-nederlandse vorm, daar is het een... De tweede lettergreep heeft geen klinker. Dan speelt een medeklinker die rol een rol van, van wat wij noemen hoofdigheid. Er is één van de dus het zijn groepjes waarbij één het meest prominent is en in zekere zin de andere klanken daaromheen gegroepeerd zijn. Woorden klinker en medeklinker zijn wat dat betreft, zou je kunnen zeggen, goed gekozen woorden. De klinker is wat klinkt in de Nederlandse lettergreep en de medeklinkers klinken daarin mee samen als een lettergreep. Allerlei soorten evidentie heb ik gezegd. Een van die soorten evidentie en poëtische tradities die, die ze gebruiken. Een ander soort evidentie vind je in de analyse van klemtoon. Daar gaan we nog veel meer over horen in volgende uh, uh, colleges. Uh, maar in ieder geval zijn er talen waarin klemtoon bijvoorbeeld altijd ligt op de voorlaatste lettergreep van het woord. Een pols is zo'n taal. Er zijn ook talen waarin het altijd ligt op de eerste lettergreep van het woord... Dat is iets minder duidelijk, maar, want ja, dat is dus het begin van het woord. Heb je daar een lettergreep voor nodig? Maar het Pools is een taal waar een klemtoon ligt op de voorlaatste lettergreep van het woord. Er is dus een lettergreep tussen de klemtoon en het woord en dat is precies een lettergreep. En dat soort klemtoonregels die ook weer gewoon zijn ontstaan, ook in talen waarin helemaal niet werd uh, geschreven. Dat soort klemtoonregels tellen lettergrepen tellen precies lettergrepen. En zijn dus een bewijs dat die lettergrepen een realiteit zijn. Een realiteit zijn op zijn minst in het hoofd van die sprekers. Een ander soort evidentie is dat bepaalde morfologische, woordvormende processen soms gebruik maken van uh, lettergrepen. Dat zie je bijvoorbeeld bij een proces dat heet... Reduplicatie, ook daar gaan we nog meer van zien in komende uh, colleges. Hier zie je een voorbeeld uit het Yaki. Uh, dat is een, een indianentaal, een Azteekse Asteek, indianentaal. In dat Yasi maak je een werkwoord intenser, geef je een intenser betekenis, door de eerste lettergreep te herhalen. Dus je hebt vusa, dat betekent wakker worden. En dan heb je voevusa, dat is een intense vorm van wakker worden. Je hebt chike, dat betekent je haar kammen. En je hebt chichike, dat betekent met grote intensiteit je haar kammen. Je hebt herite, dat betekent er mee eens zijn. En je hebt her herite, dat betekent het er heel erg mee eens zijn. Reduplicatie, herhalen van bepaalde delen van een woord, geeft in veel talen een vorm van intensiteit aan. Of bij zelfs naam wordt een vorm van meervoud. Uh, je kunt verschillende stukjes van een woord herhalen. Maar het is niet atypisch dat zo'n stukje van een woord een lettergreep is. En ook hiervoor geldt weer, dit zijn talen waarvoor je, je hoeft helemaal niet... Uh, uh, te, te hebben leren lezen en schrijven om dit onder de knie te krijgen dit is ontstaan in een tijd dat deze taal waarschijnlijk helemaal nog niet geschreven uh, werd met schrift heeft het niks te maken het heeft iets te maken met de cognitieve realiteit van lettergrepen zo zitten ze echt in je hoofd nog een soort bewijs ik uh, uh, heb al gezegd die kinderen en, en analfabeten die kunnen dat uh, moeiteloos? Neem, probeer, zoek maar. De kinderen zijn waarschijnlijk iets makkelijker in je omgeving te vinden dan analfabeten. Neem zo'n, grijp zo'n kleuter bij de uh, kladden en uh, uh, vraag hoeveel lettergreep uit hoeveel stukjes bestaat uh, opruimen. En... Uh... Misschien moet het even een beetje leren wennen, maar je krijgt zo'n kind dat eigenlijk vrij gemakkelijk uh, geleerd. Het heeft een cognitieve realiteit. Het zit al in je hoofd voordat je het leert. Dat, dat, dat merk je dan als je dat aan zo'n kind leert. Het hoeft alleen maar te begrijpen welk ding in zijn hoofd of haar hoofd het is waar die moet aangrijpen. Uh, zo is er ook allerlei bewijs uit... Uh, zogenoemde taalspellen of geheimtalen. Uh, er zijn allerlei geheimtalen, ook hier komen we later nog weer op terug, maar er zijn allerlei geheimtalen of taalspelletjes die kinderen spelen, die volwassenen spelen, die serieus worden gebruikt of niet serieus worden gebruikt, waarin bijvoorbeeld zaken worden omgedraaid. En iets wat er dan vaak wordt omgedraaid zijn letter, de lettergrepen van een woord. Een heel beroemd voorbeeld is. In de Franse banlieue, de zogenoemde Verlan. Verlan, dat komt van l'envers. En dan die twee lettergrepen uh, omgedraaid. Dat is zo'n soort geheimtaal waarin mensen met elkaar praten door woorden andersom uit te spreken. En voor de niet-ingeleide wordt het daardoor allemaal een stuk onbegrijpelijker. Hier zie je nog een voorbeeld. Een geheimtaal die komt uit de onderwereld van. Argentinië en Uruguay, die ook te maken heeft gehad met de, de illegale tango-wereld van zo'n 100 jaar uh, geleden. En die je ook nog in oude tango-liedjes terugvindt. Dat heet Ves Re, en ook dat staat weer voor Re Ves, voor het uh, omgekeerde. Um, en in dat Ves Re, Ver Re, zeg je Zapi, in plaats van Pizza, zeg je... Jobaka in plaats van caballo. Ik spreek het ongetwijfeld allemaal niet uh, helemaal perfect uit. Maar wat je dus doet is je neemt een woord en je draait de lettergrepen om. Ook hier weer, ik benadruk het nog een keer. Dit soort geheimtalen worden soms gebruikt door, door criminelen in zeer armoedige omstandigheden... die niet of nauwelijks kunnen lezen of schrijven. En het helemaal omdraaien van een woord, klank voor klank... Is, een, is dan een veel ingewikkelder taak, dat vind je dan niet zo vaak, maar het omdraaien van lettergrepen vind je heel erg vaak in dat soort talen. Er is bovendien ook allerlei psycholinguïstische evidentie dat die lettergrepen echt in ons hoofd zitten, dat als we praten of als we luisteren, dat we dan niet zozeer de klanken aan elkaar reigen, maar dat we misschien wel in onze kop uh, lettergrepen als Complete verzameling instructies hebben opgeslagen. en die dan uitspreken. als we een woord uh, zeggen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een bepaald verschijnsel. Dat, en namelijk een soort verspreking. die heet blending. waarin mensen woorden door elkaar uh, gooien. Waarin, dus, waarin je probeert een woord te zeggen. maar je zegt eigenlijk twee woorden door elkaar. Dus uh, je gooit om de een of andere reden. vader en leraar door elkaar. en je zegt. Varaar of leder. Dat, dat, als je het zo in isolatie doet zoals ik nu, dan, uh, dan uh, klinkt dat een beetje raar. Maar feitelijk komen dat soort versprekingen heel veel voor. Blending, je gooit woorden door elkaar, je blendt ze uh, door elkaar. En dat is wel eens onderzocht. En dan blijkt dat in dat soort blends, die mensen nogmaals de hele dag gebruiken. Je hebt het vaak niet in de gaten, want je bent als luisteraar zo gewend aan het feit dat mensen zich verspreken, dat je geneigd bent om eigenlijk automatisch in je hoofd ieder van die versprekingen weer te repareren of als de spreker zichzelf repareert, dat ook onmiddellijk weer uh, te vergeten. Maar dus dat soort blends, die blijken heel vaak lettergreepgrenzen te respecteren op de manier waarop ik dat nu daarnet ook deed, namelijk je zegt varaar of leder. Varaar lijkt me uh, logischer, maar in ieder geval... Je neemt één lettergreep uit het ene woord en een lettergreep uit het andere woord. En dat is, denk ik, eigenlijk een goede aanwijzing. Ze zitten dus in zekere zin allebei op een bepaald moment in je kop. Ze, ze, ze, ze, ze strijden voor uh, toegang tot je tong en, en lippen. En dan wint de, letter, de ene lettergreep van het ene woord en de andere lettergreep van het andere woord. En dat is heel sterke aanwijzing een wijzing dat er inderdaad van dat soort lettergrepen zijn die in je hoofd zitten. Er zijn dus allerlei lettergrepen en het is dus kennelijk ook niet nodig dat je daarvoor kunt lezen en schrijven. Maar lezen en schrijven biedt zichzelf ook nog wel een interessante uh, soort van evidentie. Namelijk dat er allerlei over de hele wereld talen zijn ontwikkeld met een schriftsysteem dat gebaseerd is op wat we noemen syllabaries. Lettergreepgroepen, syllabaria, groepen van... Uh, je schrijft niet zoals wij schrijven min of meer één letter per klank, maar je schrijft één symbool per letter. Japans is daar een bekend voorbeeld van. Spijkerschrift uh, was daar ook een bekend voorbeeld van, dat zie je hier. Dus uh, daar zie je hier uh, Akadisch uh, uh, spijkerschrift. Feitelijk had daar ieder symbool, stond daar ieder symbool voor een aparte lettergrepen. Je zou dus kunnen zeggen waar je ook kijkt, waar je je oor ook te luisteren legt, in welke taal dan ook, zie je dat mensen praten in syllaben, praten in lettergrepen. Die lettergrepen die blijken bovendien nog een soort van interne structuur te hebben. Een structuur die verfijnder is dan dat ze alleen maar bestaan uit groepjes, klinkers en edelklinkers. Het begint al met iets wat ik daarnet al, ook al observeerde, namelijk in veel talen, bijvoorbeeld in het Nederlands, in ieder geval in het standaard Nederlands, heeft iedere lettergreep een klinker. En die klinker is centraal. Die klinker die noemen we ook wel de nucleus. Iedere lettergreep heeft een nucleus in het Nederlands. Nou heeft het Nederlands vervolgens vrij complexe mogelijke lettergrepen. Er kunnen drie medeklinkers voor de klinker staan, straat, en er kunnen er een aantal na de uh, klinker staan, herfst. Dat zijn er 1, twee, drie, vier. Maar daar zit ook structuur in. Het is niet zomaar willekeurig wat dat mogelijk is. Hè? Je kunt niet zomaar drie medeklinkers in een willekeurige volgorde zetten. en dan een Nederlands lettergreep creëren. ook al zijn dat Nederlandse medeklinkers. Dus. flp, flpa, is, is geen Nederlands lettergreep. En ook niet alleen maar in de zin dat er geen Nederlands woord is. met de lettergreep flpa. Maar ook dat als je zo'n woord verzint, Nederlanders dat waarschijnlijk eigenlijk niet accepteren als een Nederlands woord. Als je een merknaam verzint, pa, dan dat kun je natuurlijk doen, om, bijvoorbeeld om heel erg op te vallen. Maar dat is dan al één ding, je valt dan heel erg op. En bovendien weet je dan dat niemand dat woord eigenlijk ooit kan uitspreken. Ook al, nogmaals, ook al zijn dus al die klanken gewone Nederlandse klanken. Dat noemen we fonotaxis. Phonotaxis, dus je hebt syntaxis, dat gaat over de manier waarop woorden kunnen worden samengevoegd. op zo'n manier dat ze een goede, welgevormde zin vormen. Phonotaxis gaat over de manier waarop klanken kunnen worden samengevoegd. klinkers en medeklinkers kunnen worden samengevoegd. tot een woord zodanig dat dat een welgevormd woord is. En. Dan gaat het dus bij welgevormdheid niet over of dat woord bestaat. Want of een woord bestaat is in zekere zin toeval. Er kan altijd een nieuw woord worden bedacht dat zo werkt. Mijn, mijn favoriete voorbeeld is, uh, uh, is, is eerlijk gezegd een beetje van uh, vroeger. Uh, hoewel ik geloof dat het spelletje nog steeds bestaat. Namelijk lingo, maar niemand kijkt daar meer naar. Uh, maar bij dat spelletje, uh, kijk er al een keer naar als je er nooit naar kijkt. Bij dat spelletje moeten mensen... Euh, een woord raden van vijf euh, letters en dat dan ook spellen. En euh, dat doen ze op basis van, ze krijgen steeds meer aanwijzingen over welke letters er in dat woord staan. Nou, soms zeggen die mensen dan een woord waar nog niemand ooit van heeft gehoord. Maar als ze zeggen, euh, laten we zeggen spra, dan... Is er vervolgens enige stilte, dan moet er gekeken worden naar de juryvoorzitter die dan in het woordenboek gaat kijken of dat woord bestaat. Want spra, hoewel niemand dat kent, zou op zichzelf eigenlijk best een Nederlands woord kunnen zijn dat alleen maar gaat over iets waar wij toevallig het nooit over hebben. Laten we een of ander ouderwets, uh, agrarisch instrument dat niemand meer uh, gebruikt. Dus het zou een bestaand Nederlands woord kunnen zijn. Maar als iemand zegt pla, dan hoef je helemaal niet... ...in dat woordenboek te kijken, dan weet je meteen, vla, of ik zei eigenlijk daarnet vpa, nog beter, fla dat niemand denkt zelfs dat dat een Nederlands woord is. Dus er is een verschil tussen spra, dat we een mogelijk Nederlands woord noemen, en fla dat niet eens een mogelijk Nederlands woord is. En dat is het verschil dat ons interesseert, veel meer dan het verschil tussen woorden die er bestaan en woorden die... Niet bestaan. Het gaat over mogelijke tegenover niet mogelijke woorden. Nou is het geval dat ieder mogelijk woord in het Nederlands of in willekeurig welke andere taal wordt gedefinieerd als bestaande uit een rij van mogelijke Nederlandse syllaben. Dus een woord is een mogelijk Nederlands woord als, iedere, als je het kunt opdelen in syllaben en ieder van die syllaben is een mogelijke Nederlandse syllabe. Syllaben, dat, uh, dat is het algemene idee. Nou, die, wat is dan een mogelijke Nederlandse syllabe? Die zijn in het Nederlands dus behoorlijk complex. Veel uh, complexer krijgen ze niet in, uh, in talen van de wereld. Er bestaan wel talen met nog complexere letterstructuur, bijvoorbeeld Georgisch of bijvoorbeeld Berber. Maar uh, Nederlands zit behoorlijk aan de, aan de complexe kant, net als Duits en Engels, net als onze. Uh, andere, zal ik zou het zeggen, -talen, andere Germaanse uh, talen. Maar iedere taal heeft zo'n nucleus. Uh, bovendien heeft iedere taal ook altijd de mogelijkheid om er één medeklinker aan vooraf te laten gaan. Dus iedere taal heeft een lettergreep die bestaat uit een medeklinker gevolgd door een klinker. Een C gevolgd door een V, consonant gevolgd door een vocaal. Iedere taal heeft een CV-lettergreep. Die CV-lettergreep noemen we daarom ook wel de kernlettergreep. Dat is de lettergreep die je in alle talen van de wereld hebt. Andere soorten lettergrepen kunnen, daar kan variatie in zijn. Dit is precies de ene soort lettergreep die je in iedere willekeurige taal lijkt um, te vinden. Er zijn misschien. Talen met alleen maar die uh, kernlettergrepen. Het is bijvoorbeeld wel eens voor sommige Afrikaanse talen beweerd. Het blijkt eigenlijk nog vrij moeilijk te, te zijn om dat soort talen uh, te vinden. De meeste talen staan toch ook wel V-lettergrepen uit. Lettergrepen die bestaan alleen maar uit een klinker. Maar dan hebben we dus een, een lettergrepinventaris of CV of V... ...die eigenlijk vrij wijdverbreid is... ...in uh, talen van uh, de wereld. Die, die twee lettergrepen vind je in heel veel talen. Dan nog steeds is er een voorkeur voor die cv-lettergrepen. Die voorkeur vind je trouwens ook bij de verwerving van talen... ...die veel complexere lettergrepen hebben. Kleine kinderen, daar zijn ze weer, die Nederlands leren... Uh, ...die gaan vaak door een stadium waarin ze ervan uitgaan dat alle lettergrepen CV-lettergrepen zijn. En ook V, pure V-lettergrepen, worden getransformeerd tot CV-lettergrepen. Die kinderen zeggen dan in plaats van auto, toto. Of ze zeggen in plaats van api, tapi. Ze voegen dus een T toe, in dit geval, om uh, die A, die pure V-lettergreep, tot een mooie, goede, betere, welgevormde cv -letter. Lettergreep te maken. Het CV is dus kernlettergreep in op zijn, deze twee, op zijn minst deze twee manieren. We vinden hem in alle talen. Het is de enige lettergreep die we vinden in alle talen. En kinderen die ook een andere taal leren, die gaan in eerste instantie vaak door een stadium heen waarin ze alleen maar die CV-lettergrepen accepteren. Mama en papa hebben natuurlijk ook typisch precies die uh, structuur. Het is ook nog eens een keer zo, dat ook weer in een taal als het Nederlands met dus complexe lettergrepen, als je een woord hebt dat niet geleed is, dat geen verdere morfologische structuur heeft, een woord als oma, dat kun je op zichzelf opdelen in oom en a. Oom en a zijn allebei goede Nederlandse lettergrepen. Maar dat doe je niet. Je zegt oma, ma Zodat in ieder geval één van die twee lettergrepen een cv-lettergreep heeft. Er is dus een voorkeur om woorden zo te syllabificeren dat, ze, dat je zoveel mogelijk CV-lettergrepen uh, krijgt. Die afwisseling van consonant, vocaal, consonant, vocaal, medeklinker, klinker, medeklinker, klinker, mede, klinker, klinker is, heeft een soort hele sterke voorkeur in, uh, in talen uh, van de wereld. Zo sterk dat je zelfs als, dus oom, a, ah, daar is op zichzelf niks uh, mis mee, maar. Je doet dat niet. En dat geldt voor iedere taal. Dus als je een andere taal gaat leren, welke taal ook, welk van de zes, zevenduizend talen er op de wereld ook, en die taal heeft een woord dat klinkt als oma, en je moet wil weten hoe dat in lettergrepen wordt opgedeeld, dan kun je al je geld erop inzetten dat het wordt opgedeeld in o en ma. Er is geen taal die dat woord... Als het ongeleed is, zou opleden, opdelen in oom en aak. Ik zeg steeds als het ongeleed is, omdat geledig morfologische structuur kan zorgen voor uh, verschillen. Dus als je zegt vereren, dan zeg je niet vereren, wat een vrij mooie CV-structuur zou hebben. Vereren, maar je zegt vereren, en dus tussen ver en e daar zet je de ledgreepgrens, hoewel dat eigenlijk een minder mooie ledgreep oplevert. Um, en dat doe je dan waarschijnlijk om de morfologische structuur te respecteren. Dus dat eer, wat een, een, een betekenisdragend deel is in dat woord, om dat op zichzelf uh, uit te spreken. Goed, een klinker, vooral gegaan door een medeklinker. In het Nederlands kunnen er meer Medeklinkers aan vooraf gaan. Die medeklinkers die zetten dan in een groepje. Dat groepje noemen we de aanzet in het Nederlands of de onzet in het Engels. Uh, in het Nederlands zijn dat er twee. In de meeste talen zijn het er twee. Je kunt twee medeklinkers laten vooraf gaan. Traan, trui, plein, prei, kruin, klei. Knie. Maar het zijn er twee. Behalve, zoals ik daarnet heb gezegd, straat en ook splijt, of uh, sprei, of struik, of een groot aantal van dat soort woorden waar het er drie zijn. Maar, als het er drie zijn, is de eerste altijd een S. Dus Kom je niet aan met groom of zo'n soort woorden. Hè? Want groom zijn er twee. Ge, En niet drie, omdat je er drie uh, uh, letters schrijft. Nee. Dus als, als het gaat om de klanken. En je hebt er drie. Dan, sta, dan is dat eigenlijk bijna altijd aan het begin van het woord. Met uitzondering van extra. Um, en dan is de allereerste eigenlijk altijd een is. Maar nou ja, eigenlijk, het is gewoon altijd een is. Het is altijd een is. Een Stemloze, fricatief, coronaal, s. Wat we, wat we doen is die s, die zetten we nu even apart. Daar kom ik ook nog weer op terug. Maar uh, na, na die s volgt dan altijd precies zo'n soort groepje van medeklinkers als je ook aan het begin van het woord kan hebben. Dus na een s kan komen ple, splijt, zoals je ook kunt hebben plein. Naar een S kan komen straat, zoals je ook kan hebben traan. Um, dus die, die twee medeklinkers die na de S komen, dat zijn precies het soort groepjes van medeklinkers als er ook zonder de S kunnen voorkomen. Goed, ontzet. Dus in Nederlands heeft een, een complexe ontzet, staat een complexe ontzet toe, twee medeklinkers. Er zijn talen die daar staan er alleen maar één toe er zijn ook talen waar het Nederlands er ook van één is, die staan er ook nul toe. Dus in Nederlands Nederland kan de ontzet bestaan uit nul medeklinkers. Eme, dus dat is aap. Eén medeklinker, dan heb je raam. Of twee medeklinkers, dan heb je traan. En dan is er nog die extra s die aan het begin van het woord kan staan, zoals in straat. Oké, okay. dus dat is zo'n beetje de structuur van de Nederlandse on ontzet, de Nederlandse aanzet. Dus heeft ook die klinker na afloop kan ook meer structuur hebben. Na die klinker kunnen nog andere medeklinkers komen. Dus je kunt hebben ram. En je kunt hebben rap. En je kunt hebben ramp. Dus na, na de klinker kunnen het Nederlands nog één of twee medeklinkers komen. Rap, ram, ramp. Dat groepje, van die klinker met die medeklinkers daarnaast, noemen we het ruim. Om voor de hand liggende redenen. Dus Dat is, is natuurlijk ontleend aan de analyse van gedichten. Dus ramp, ruimte op kamp. En wat ze zeggen wij nu, dat is omdat het ruim van ramp is hetzelfde als het ruim van kamp. Zo zeggen we dat. Dus amp is een constituent, is een groepje. En dat groepje bestaat uit een klinker en twee Medeklinkers. Die medeklinkers die vormen op zichzelf weer een groepje binnen dat ruim. Die noemen we de coda. Dus een ruim bestaat uit een nucleus, dat is de klinker in het Nederlands. En dan een coda, die bestaat in het Nederlands uit één of twee medeklinkers. Heb ik nu niet daarnet gezegd herfst? En waren dat niet vier medeklinkers? Ja, maar ook daarvoor geldt weer, dat is ook weer een S, dus een stemloze, coronale. Uh, Fricatief en een T, een stemloze coronale plosief. Precies die kunnen dan aan het eind van het woord nog bijna zonder tal worden uh, toegevoegd. Dus aan de randen van het woord, een woord bestaat in het Nederlands uit allemaal lettergrepen en dan aan, de, aan de randen kunnen daar nog S en T staan in wat we noemen appendices, dus toevoegsels, aanhangsels. Uh, S en T's, dat zijn de makkelijkste medeklinkers in zekere zin in de Nederlands. En die kunnen dus, ja, die, ho die hoeven op een bepaalde manier niet echt in de lettergreepstructuur te staan. Om toch aan zo'n woord nog te kunnen worden toegevoegd. Met name aan de randen van het woord. En in een heel enkele keer zoals een extra, dus ook binnenin het woord. Goed, dus dat zijn... Aanzet en ruim. En iedere, let, let, iedere lettergeef bestaat uit een aanzet en een rijm. Die rijm heeft een verplichte nucleus. De aanzet heeft, is, niet, is niet verplicht. Want je kunt het hebben aap uh, of u, zonder enige uh, aanzet. En, dus de nucleus is verplicht. De coda is zeker niet uh, verplicht in het Nederlands. We moeten voor het Nederlands nog één ding bijzeggen. En dat is dat er een verschil is tussen, het Nederlands verschil maakt tussen korte klinkers en lange klinkers. Sommige klinkers zijn van nature kort en andere zijn van nature lang. De a is van nature kort, de a is van nature lang. We zijn gewend om zo te denken, maar dat gaat weer vooral over spelling. Qua klank is er ook nog een ander verschil tussen a en a. Dat is gewoon, je ziet het ook aan mijn mond, a, a. Je ziet dat ik niet precies hetzelfde doe. Met mijn, uh, met mijn mond. Dus de A is niet alleen maar een lange A. Een lange A is A. En dat is toch iets anders dan de A. Maar de A gedraagt zich wel degelijk als lang. Hij is fonetisch een beetje langer. Maar het is ook zo dat wat ik nu daarnet zei over. Je kunt hebben rap en ram. Dat geldt allebei voor de A ook. Je kunt hebben raap en raam. zijn allebei goede woorden. Maar ramp. Dat kun je niet hebben. Uh, uh, met een A. Je kunt niet hebben raamp. Raamp. Klinkt niet eens als een goed Nederlands woord. Er zijn dialecten in het Nederlands, Utrechts, Tilburgs, waar je zoiets zegt als raamp. Uh, maar daar zitten die klinkers ook wat anders in elkaar. Daar kan ik nu niet op ingaan, maar dat, dat, daar zit het wat anders in elkaar. In het standaard Nederlands in ieder geval is raamp geen goed woord. Als iemand bij Lingo zegt raamp, dan hoef je niet in de woordenboek te kijken om te zien of dat nou wel een goed Nederlands woord is. Nee, dat is geen goed Nederlands woord. Na een lange A kan maar één medeklinker volgen. Raam, raap. Dat is één, één uitzondering. Dat is het woord 12. Uh, dat is een telwoord. Met telwoorden is fonologisch in veel talen van de wereld iets vreemds aan de hand. Dat is het enige wat ik daar nu even over wil zeggen. Maar dus raamp kan niet, dat weet je ook meteen. Na een lange klinker kan maar één medeklinker volgen of dat er dus S' en T's kunnen staan. Hè? Dus je kunt zeggen staand of uh, uh, uh, uh, kaaps of zoiets, hè? De, maar die S en die T's, als ze die dus niet meetellen, dan blijft die generalisatie uh, staan. Hoe zit dat nu in elkaar? Nou, lange klinkers zoals de A. Die beslaan kennelijk twee posities in het ruim. Twee skeletpunten in het ruim, twee van die timing slots. Uh, die we nu eenmaal hebben. En het Nederlandse ruim heeft dus maximaal drie posities. Een korte klinker heeft één positie, daar kunnen dus, zijn er dus nog twee over. Dus kun je ramp hebben. Een lange klinker heeft al twee posities, dus kan er nog maar één medeklinker na staan. De Nederlandse ruim heeft bovendien ook een minimum, als je het zo bekijkt. Namelijk een minimum van twee Namelijk, je kunt hebben rap, dat zijn er twee, of ram, dat zijn er twee. Maar je kunt eigenlijk niet hebben ra. Ra is geen goed Nederlands woord. Terwijl ra dat wel is. Maar ja, a heeft dus twee posities. Ra heeft twee posities en uh, dat is dus oké, okay, maar ra heeft maar één positie. Ook hier is weer een uitzondering, namelijk je hebt woorden zoals ba en gol en He die allemaal eindigen op een korte klinker. Dat zijn de enige soorten woorden die eindigen op een korte klinker. Dat zijn dit soort zogeheten tussenwerpsels, interjecties, euh, zoals ze ook wel worden genoemd. Uh, die vormen hier dus een uitzondering op. Maar voor interjecties geldt nu juist weer dat sowieso zo'n beetje alles wat ik heb gezegd over de fonologische structuur van woorden niet geldt. Um, bijvoorbeeld... Zijn er interjecties zonder klinkers? De enige woorden zonder klinker in het Nederlands zijn interjecties, zoals. en. St". Eh, woorden zonder, zonder klinkers. Er zijn zelfs interjecties die klanken gebruiken. die je in het Nederlands verder niet gebruikt. Bijvoorbeeld: dat gebruikt een klank, een, een zogeheten klikklank. Je zuigt je tong een beetje aan je verhemelte vast en laat dan los. Die je, het, die je niet in een gewoon Nederlands woord gebruikt. Er zijn talen die dat wel in gewoon Nederlands woorden kunnen gebruiken. Maar wij hebben geen woord... 'rap'. Dat, dat soort woorden hebben wij niet. Alleen in interjecties vind je dat soort klanken. Dus interjecties tussenwerpsels. Die, die, die, die bevinden zich op een bepaalde manier aan de... Ja, als je het zo bekijkt, aan de, aan, de, ik, ik aan de rand van taal. Ze voldoen wel aan bepaalde... Eisen, klank eisen, het is ook weer niet helemaal zomaar willekeurig, maar het zijn geen gewone woorden die een gewone neder alledaagse Nederlandse vorm hebben. Ze zijn door hun vorm op een bepaalde manier uh, al gemarkeerd als bijzonder, als anders. En dat geldt dus ook voor het feit dat ze uh, op een korte klinker kunnen eindigen. He, ba, goh. Dat maakt ze juist bijzonder. Gewone Nederlandse woorden... Kunnen dat niet? Er is geen Nederlands woord taxi, zebra. Dus zulke soort woorden bestaan niet in het Nederlands. Kortom, het Nederlandse ruim heeft een minimum van twee plaatsen en een maximum van drie plaatsen. Zoals de aanzet een minimum heeft van nul plaatsen en een maximum van twee plaatsen. Het lijkt mij dat er veel consensus is dat. Uh, dit templaat ook wel zo'n beetje het templaat is dat lettergrepen in talen van de wereld hebben. Talen kunnen een beperktere invulling ervan hebben. Dus alleen maar één medeklinker toestaan aan het begin. Nul medeklinkers toestaan aan het einde. Uh, dus geen, geen enkele coda hebben. Maar uh, uh, veel grotere aanzetten, veel grotere Coda's zijn er misschien niet. Er zijn wel talen die veel grotere clusters van medeklinkers lijken te hebben, maar die maken, die, die maken eigenlijk ook gebruik, volgens die analyses, van dit soort uh, templaten. Dan zijn er alleen maar bijvoorbeeld zijn er dan meer klanken, zoals S en T, die buiten de hele lettergreep kunnen, kunnen vallen. Of kunnen. De verschillende, kan bijvoorbeeld de nucleus ook worden opgevuld door een medeklinker zoals in lopen. Dus er wordt wel gezegd dat dat iets is wat berber, noemde ik al, sommige berber dialecten, daar kun je hele woorden hebben zonder klinkers. En de truc is daar waarschijnlijk dat medeklinkers ook in zo'n nucleuspositie kunnen staan. Goed, één ding wat ik nu daarnet nog oversloeg was dat dus uh, die ontzet... En die rijmen ook nog een soort van interne structuur hebben. Kra is een mogelijk Nederlands woord. K is geen mogelijk Nederlands woord. Ook al hebben ze allebei een omzet van twee medeklinkers. Wat is er aan de hand? Die twee medeklinkers moeten in een bepaalde volgorde staan. De K moet voorafgaan aan de R en niet andersom. Hoe zit dat in elkaar? Het idee is dat uh, we medeklinkers en eigenlijk alle klanken van een taal op een schaal kunnen zetten. Die schaal kunnen we uitdrukken met behulp van kenmerken, maar het blijft uiteindelijk een schaal. Een schaal die we noemen sonoriteit. Een schaal van sonoriteit waarbij de meest sonore klanken de klinkers zijn en de, meest, de minst sonore klanken... Die medeklinkers klinkers die ook het minst klinkerachtig zijn. Dus sonoriteit is in zekere zin een schaal van klinkerachtigheid. Van hoe onbelemmerd kan de lucht naar buiten stromen. En dus een A, een lage klinker, is in die zin zelfs de meest sonore klinker. A. En bij een E of een I wordt al, is er al iets meer belemmering en die zijn dus al iets minder Sonor. En zo gezien zijn dus de minst sonore medeklinkers de plosieve, misschien wel, zelfs wel de stemloze plosieven. P, t, k. En je echt p, de mond even helemaal afsluit. T, k. De mond helemaal afsluit, En laat je stembanden niet trillen zoals je bij klinkers gewoon bent te doen. En dus ta, ta, ta is in die zin de universele lettergreep. Is de best mogelijke lettergreep, want de beste vulling voor de omzet is het minst sonore segment. De beste vulling voor het ruim is het meest sonore segment. Ta, ta, ta, ta. Bovendien zie je, volgens deze sonoriteitstheorie, kun je lettergrepen zien als een soort boogjes: boogjes van sonoriteit. Hoe dichter je bij die klinker die de nucleus is, de nucleus is dus de. De top van het berg is dus het meest sonore element, vandaar dat het zo vaak een klinker is. Ta. Nou, hoe dichter je bij die top komt, hoe sonoorder ook de medeklinker. Vandaar dat tra een mogelijke onzet is en ta niet. Want de rr kun je aanhouden, dan laat je je stembanden bij trillen. Dat is een sonorante de uh, medeklinker, die lijkt, die is klinkerachtiger dan de T. En dus is tr aan het begin wel een goede volgorde en de t niet. En dus is aan het eind van de lettergreep de volgorde omgekeerd. Dus is hert wel een mogelijke lettergreep, maar het tr niet. Waarom niet? Die R die, dus als, een, als je een R en een T hebt, dan wil de R het dichtst bij de klinker staan. En de T het verst weg van, uh, van diezelfde klinker staan. Dat is de theorie van sonoriteit. Een theorie die ook weer lijkt, eigenlijk lijkt op te gaan voor alle talen van de wereld. Er zijn wel talen waar je retets of zo'n soort, soort woorden kunt hebben. Sla, sommige slavische talen. Maar daar is altijd iets bijzonders aan de hand met die R. Daar vormt die R bijvoorbeeld eigenlijk een soort lettergreep op zichzelf. Is die de nucleus van een aparte lettergreep? Of is er nog wat anders aan de hand? Is die R bijvoorbeeld een apart segment zoals de S in uh, onze taal aantoonbaar? Um, alle talen lijken dus, als je het nader analyseert, eigenlijk gevoelig voor dit soort sonoriteit voor dit soort sonoriteitsschalen. Uh, dat geldt waarschijnlijk ook voor het vermoedelijk voor het laatste element dat we nog moeten toevoegen. Ik heb tot nu toe gezegd talen hebben in alle talen zijn, in, dus in ieder taal is een welgevormd woord een serie van welgevormde lettergrepen. Eén ding moet er aan worden toegevoegd en dat is het, het begrip lettergreep contact. Dat kun je zien aan pare woorden zoals aan de ene kant partij en aan de andere kant patrijs. Ook hier weer we kijken, uh, net zoals eerder bij oma, kijken we naar woorden zonder interne morfologische structuur. Partij, patrijs. Dus allebei woorden met in het midden twee medeklinkers, een R en een T, maar dan in verschillende volgorde. Het is geen toeval dat je zegt par Ene lettergreep. Tij. Andere lettergreep. Aan de ene kant. En dus de, de twee lettergrepen, De R en de T worden uit elkaar getrokken. En patrijs. Aan de andere kant. Patrijs. De T en de R blijven bij elkaar staan. Waarom? Dus waarom is dat zo? Dus op zichzelf. Part. I. Is, er is niks mis mee. Part is een goede lettergreep. I is ook een goede lettergreep. Waarom kun je dan geen woorden hebben? Part. ei? Sterker nog. Waarom lijkt je dat in geen enkele taal zo te doen bij ongeleden woorden? En aan de andere kant patrijs, pad en reis zijn ook welgevormde woorden. Dus waarom verdeel je die lettergrepen dan zo? Het antwoord is lettergreepcontact. En lettergreepcontact zegt, als je twee lettergrepen naast elkaar hebt staan, dan moet de laatste, letter, laatste klank van de eerste lettergreep, sonoorder zijn dan de eerste klank van de tweede lettergreep. Par sonore r, tij weinig sonore t Par tij. Dat is dus goed lettergreep contact. Terwijl pa partij is natuurlijk pa partij is r, is gewoon geen goede lettergreep. Dus in partij heb je geen andere mogelijkheid. Pa trijs. Kun je opdelen in pad en reis. Dat zijn op zichzelf goede, welgevormde lettergrepen. Maar ze hebben geen goed contact. Want de T is minder sonoor dan de R. En dus zeg je patrijs. Dus is patrijs een betere letter. En nogmaals, dit geldt niet alleen maar voor het Nederlands. Talen die uh, lettergrepen hebben met dit soort complexiteit zoals het Nederlands... Die delen, die lettergrepen eigenlijk altijd op deze manier op. Hoe komt dat? Wat is de verklaring daarvoor? Dat is, geloof ik, wat moeilijker uh, te zeggen. Ik geloof eigenlijk helemaal niet dat daar nu zo'n hele goede uh, verklaring uh, voor bestaat. Uh, maar het is wel het geval. En dus die theorie van sonoriteiten geeft in ieder geval wel, geeft niet, denk ik, een echte verklaring daarvoor. Maar hij geeft wel een hele goede en elegante manier om het te beschrijven.